Ja, dit keer een uh, korte preview. Ik sta in de achtertuin van de tussenwoning aan de Boskriek, nummer 73 in Uden. Je ziet dat er een nieuwe poort is, een nieuwe deur in de berging. Kleurig aangeklede tuin, maar kijk eens hoe diep de tuin is. Hier is makkelijk een uh, trampoline te plaatsen voor uh, de kleine kinderen, dus ideaal voor jonge gezinnen. Je ziet ook rolluiken op de achtergevel, op de grond, En daar ziet u, kijken we tegen de zon in. Daar is het westen, dus u heeft 's s'avonds laat hier de zon het achtertuin. Dan loop ik hier een tuingerichte woonkamer in met een uh, houten vloer. Spartenpoets op de wanden, overal netjes afgewerkt. Dan loop ik hier de keuken in, van alle apparatuur voorzien, uh, elektrisch koken. En hier op het keukenraam, waarvan u een mooi uitzicht heeft, zullen we direct zien, eetkamer. Provisiekast onder de trap, lopen we hier door de hal waar de meterkast en ook de toiletruimte is. En stappen we hier buiten door de voordeur, dan uh, zien we hier weer het keukenraam. En dat hier vlak voor de deur geparkeerd kan worden. Voldoende parkeergelegenheid overigens. En we zitten nu op uh, de avonduren, dat iedereen al thuis is van het werk. En kijk, ik hou de camera voor het keukenraam. En vanuit het keukenraam heeft u zicht op uh, de speeltuin aan de overzijde. Dus als de kinderen niet meer in de achtertuin spelen, maar met de buurkinderen in de speeltuin willen spelen, dan kunt u mooi het oogje in het cel vanuit de keukenraam. Het is een woning van 1981, 380 kuub inhoud, 155 vierkante meter perceeloppervlak, goed geïsoleerd. En ja, Ik heb nu niet de bovenverdieping in beeld gebracht, maar die kunt u vinden, evenals alle kenmerken van dit huis, op Funda. En op onze eigen website van deloonmakelaardij.nl. En dan kunt u al onze contactgegevens vinden om een afspraak te maken. En dan laat ik u het hele huis zien met alle plezier. Dus u bent van harte welkom. Graag tot ziens. Dag.